Havana, na. Havana, my heart is in Havana, na. Hi, jongens. Jullie stellen me zo ontzettend veel vragen over mijn blonde haar. Dat het me een goed idee leek om een video te maken. Waarin ik al jullie vragen over mijn blonde haar beantwoord, en ook wat tips geef. Als jullie je haar willen blonderen en hoe jij je haar zo blond kunt krijgen. Want ik heb namelijk eigenlijk donkerblond haar van mezelf. Je ziet het een klein beetje bovenop en je ziet het in mijn wenkbrauwen. Zo donker ben ik van mezelf. En ik heb het al heel veel kleuren geverfd. Ik heb het roodblond, goudblond, donkerblond, donkerbruin, Platinumblond. geverfd. Echt heel veel verschillende kleuren. En ook wat fouten gemaakt. En ik wil graag jou behoeden. Om die fout in te maken, want het is echt zonde van je haar. En als je een bepaalde kleur in je gedachten hebt, is het gewoon fijn dat je meteen bam naar die kleur toe kunt verven. Zonder dat je allemaal tussenstappen hoeft te nemen. Dus in deze video ga ik jullie vragen beantwoorden. Dus ik hoop dat je die iets aan zult hebben. En ik zou zeggen, laten we maar aan de gaan. Oké, okay, de eerste vraag die ik voor jullie heb gekregen is, verven je haar zelf of ga je naar de kap? Nou, vroeger verfde ik mijn haar zelf met L'Oréal Preference. Ik had de nummer 10.1 Helsinki extra licht, asblond. Ik heb hem eigenlijk nog, omdat ik het niet meer gebruik. Daarmee verfde ik het vroeger. Daarmee kreeg ik een asblonde kleur, maar die niet zo licht was als deze kleur. Ik stapte daarna over naar de nummer 1 van Le Blondisim van L'Oréal Preference. Daarmee kreeg je het wat blonder, maar niet per se platinum blond. En in de zomer merkte ik dat mijn haar heel erg verbleekte door de zon. En verfde ik het zelf naar Very Platinum van L'Oreal Preferance. Ik zal even een plaatje in beeld brengen. Bam! Uh, dat is de verpakking die ik gebruikte waarmee ik het echt super, super, super blond kreeg. Uh, echt een beetje zo blond als mijn punten zijn: platinum blond. En uh, dat was echt de kleur die ik heel graag wilde. Dus op dat moment verfde ik het gewoon zelf. Als je oude video's van me bekijkt, zul je zien dat ik daar echt super wit blond haar heb. Nou, dat is het moment dat ik het zelf verfde. En op een gegeven moment ben ik overgestapt naar de kapper. En nu heb ik met mijn kapper afgesproken dat we alleen nog maar highlights doen bovenop. En de rest donker blond. En ik zal je straks uitleggen waarom ik daarvoor heb gekozen. Maar in eerste instantie heb ik het gewoon prima zelf kunnen verven. Very Platinum, werd echt platinum blond. Allemaal zelf kunnen doen, dankzij L'Oreal Preference. Um, wat ik je als tip zou meegeven, als je het ook zo blond wil verven, kies dan niet de 10.1 Helsinki. Want hiermee krijg je het een beetje rood-blond als je van jezelf donkerblond of bruin bent. Dit is niet ophelderend genoeg. Je hebt echt een verf nodig die het super licht zal maken om echt deze kleur te gebruiken. En dat is de Fairy Platinum van L'Oreal Preference. Je hebt tegenwoordig trouwens ook de Ultra Platinum. Zal ik zal ook even een plaatje van in beeld brengen. En die maakt het dus ook even licht blond. Daar zit, daarin zit ook een extra zakje met ophelderingspoeder. En uh, daarmee krijg ik het echt super super super blond. Dus als je het net zo wit blond als ik wil, dan zul je die kleuren uh, moeten pakken om datzelfde resultaat te bereiken. Uh, tegenwoordig verf ik het dus door de kapper. Um, en verf ik het weer zelf. Iemand vroeg aan mij, en ik vond ik een hele goede vraag... Gaat je haar niet kapot van het verven en vind je het niet zonde? Nou, op het moment dat je gaat verven, zegt iedereen tegen je van... Ja, maar verf is wel echt slecht voor je haar en beschadigt je haar wel echt. Maar wat is nu eigenlijk echt het gevolg? Wat merk je er zelf van? Want toen ik vroeger begon met verven, dacht ik... Ja, ja, dat weet ik allemaal wel. <laughs> ik nam het niet echt serieus. Ik had dus vroeger donkerblond haar... En wat ik heb gemerkt aan mijn haar sinds ik het verf, is dat mijn haar veel uh, dunner is geworden. Het is echt wel een stuk dunner geworden. Het is, um, vroeger had ik echt wat dikker haar. Het is nu dunner geworden. Het breekt sneller af. Ik heb sneller knopen in mijn haar. Vroeger uh, had ik niet zo snel klitten in mijn haar. Maar tegenwoordig is dat echt veel sneller. Dus dat merk je wel van. Je haar wordt dunner, je krijgt sneller knopen. Je moet het echt veel beter verzorgen om hetzelfde gladde haar te krijgen wat iedereen heeft. Die je niet verft. Dus dat is het gevolg van verven van je haar. Dus denk daar goed aan. Op het moment dat je besluit om je haar te verven of om highlights te nemen. Denk er gewoon goed over na van. Wil ik zorgen dat mijn haar stugger wordt, sneller afbreekt, dunner wordt. En uh, ah ja, dat is wel echt iets om in overweging mee te nemen. Ik heb ook een heel knap van eentje. En zij heeft highlights genomen in haar haar. Een beetje balayageachtig. Heel mooi. Maar zij merkt ook al dat haar haar sneller in de klit gaat. En dat het echt veel sneller beschadigd is. Dus um, als je gewoon nog je natuurlijke haarkleur hebt en je haar valt heel soepel en glad en pluist nooit en knapt nooit af, dan zou ik eigenlijk zeggen, laat het gewoon lekker zoals het is want, en geniet ervan. Want het is zo fijn om je haar onbeschadigd te hebben en gewoon heel erg mooi en vol en fijn en zacht. Want dat is niet meer vanzelfsprekend als je zelf je haar verft. Dan is de vraag, hoe krijg je jouw haarkleur? Nou, je kunt mijn haarkleur op verschillende manieren krijgen. Je kunt het krijgen door met Fairy Platinum van L'Oreal te verven. Daardoor krijg je echt die lichte kleur die je hier ziet. Uh, Daar wordt het echt super, super blond van. Maar wat eigenlijk een beter idee is, zo heb ik het vroeger ook gedaan, is dat ik uh, toen ik nog donkerblond haar had, heel veel highlights liet zetten bij de kapper met folies. Hele fijne highlights, ook niet dikke strepen, dat je zo'n zebra lijkt ofzo, want dat is niet de bedoeling. Maar dat je hele fijne plukjes hebt, dus je hebt allemaal folies in je haar. En uh, dan ga je onder een lamp en die lamp zorgt ervoor dat je haar extra opgelicht wordt. En daardoor krijg je ook dit hele mooie, asblonde, koele, krijg je deze koele tint. Dat werkt eigenlijk het beste. Dus ik zou eigenlijk aanraden als je deze kleur wilt... Um, ga dan naar een kapper en laat het oplichten met highlights. Dat is echt de beste manier en ook het beste voor je haar. Want ze hoeven namelijk niet je hele haar te verven. Ze dus nemen hele dunne plukjes waardoor het geheel veel oplichtender wordt. Maar je hebt ook nog gewoon plukjes van je eigen haarkleur ertussen. door je niet je hele haar verft. En dat is gewoon veel beter voor je haar. Er werd me ook gevraagd welke verzorgingsproducten ik gebruik. Ik gebruik een hele hoop verzorgingsproducten. Want mijn haar... Valt helaas niet vanzelf zo. Ik moet er echt wel nou, behoorlijk wat aan doen. Dus ik heb speciale shampoo voor blond. Color Vitality van KMS. Speciale, koele blond shampoo. Het is niet zilver shampoo, maar er zit wel iets paarsig in. Wat het gele uit je haar trekt. Niet direct, maar hoe langer je het was, hoe beter het effect is. Deze shampoo vind ik ontzettend fijn. Um, natuurlijk gebruik ik ook zilver shampoo, want niemand houdt van dat gele haar. Je weet het wel. En um, de zilver shampoo van de Kruidwat die is perfect. Die werkt prima. Vooral goed in droog haar aanbrengen. Um, die van Zwartskop vind ik eigenlijk nog iets beter, maar ik heb nu deze nog en die wil ik graag opmaken. Dus deze gebruik ik op dit moment, maar die van Zwartskop is eigenlijk nog net iets beter. Verder heb ik ook um, Color Vitality, ook van KMS. En dit is een conditioner, maar zilver, zilver, het is eigenlijk een soort zilver conditioner. Hij is super paars, ik zal hem even laten zien. Oh. Ja. Kijk ja, hoe paars die is. Als ik deze laat inwerken, heb ik echt al het gele uit mijn haar getrokken. En het werkt ontzettend goed. Super fijn. En je haar wordt er ook heel zacht van. Dus dit is gewoon iets wat je elke dag kunt gebruiken. Deze kun je krijgen bij een kapper in de buurt die Kames verkoopt. Wat ik daarnaast nog gebruik is een masker voor mijn haar. Ik gebruik de Serie Expert van L'Oreal. Dus de van de professionele lijn die je alleen bij de kapper kunt krijgen. Tegen haar afbreken. Omdat ik merk dat mijn haar veel sneller afbrekt. Ik gebruik er een speciaal masker voor. Ik laat hem elke week één nachtje inwerken. En s uh, s ochtends spoel ik hem er weer uit. Om te zorgen dat mijn haar minder snel afbreekt. Want dat merk je wel als je haar blondeert. Je haar breekt echt helaas veel sneller af. Het is veel minder sterk. Wat ik daarnaast ook nog gebruik. Is de Doth Hair Therapy Nutrition Solutions. Neuro Nourishing Oil Care Leave-In Conditioner. Kort gezegd is dit gewoon een anti spray. Je spreekt hem in je haar, daarna kun je je klitten super makkelijk uitborstelen. Ik vind dit heel erg fijn als ik heb gesport, als ik heb geslapen, als mijn haar door de war zit aan het eind van een werkdag. Dan spreek ik deze mijn haar en daarna kan ik het echt super makkelijk uitborstelen. Dus dit vind ik echt een aanrader. Je hebt heel veel anti sprays. Ik ken eigenlijk geen slechte, maar ik vind deze wel heel erg prettig. En ik heb deze volgens mij gekocht bij de opjes op voor de shop. Dus uh, voor 4 euro of zo niet eens heel erg prijzig. En ik door er heel erg lang mee. Dus dat is echt een aanrader. Oh, ik kreeg ook een uh, vraag over welke zilver shampoos ik gebruik. Nou, heb ik in deze vorige vraag eigenlijk al een beetje beantwoord. Ik gebruik dus nu deze van Kruidvat. Maar die van Zwartskop is eigenlijk het aller-allerfijnst. Die werkt nog net iets heftiger wat prijziger, maar die werkt, ja, werkt echt wel net wat beter. En zilver shampoo werkt dus het allerbeste als je het eigenlijk aanbrengt op droog haar. Want vol is vol, zegt mijn kapper altijd. Dus als je haar al nat is, is je haar al gevuld met water. Als je haar droog is, dan is het niet gevuld met water. En dan kan die zilver shampoo die plek innemen en werkt het extra snel in. Dus nog maar 10 minuutjes te laten intrekken. En zilver shampoo is echt iets wat je nodig hebt als je je haar zelf blondeert. Want het wordt altijd geel. En je wilt juist die koele, een beetje grijs-asachtige tint. En dat bereik je echt alleen maar door zilver shampoo. Echt. Ik ben echt zo dol op zilveren Heel erg gek op. Um, iemand vroeg mij ook, en dat vond ik wel een hele leuke vraag: Wordt je haar groen als je gaat zwemmen? Dat is een hele goede vraag. Want als je gaat zwemmen in het zwembad, kan het gloor ervoor zorgen dat je haar groen wordt. Nou, dat is heel vervelend. Zeker als je blondine bent, want je haar krijgt een hele rare, rare kleur. Echt zo'n groene. Het wordt niet zo groen als uh, boontjes of zo, maar het wordt. Wel echt, je gaat een beetje een rare zweem in je haar. Wat je daartegen kunt doen, is uh, je haar iets meer met het tomatenkutje. Even een paar minuten laten inwerken en daarna weer uitspoelen. En dan is het effect weer helemaal weg. Dat werkt heel erg goed. Maar je kunt ook beschermende producten aanbrengen voordat je gaat zwemmen. Gewoon een leave-in conditioner of iets dergelijks Dat werkt prima. En nee, ik heb er geen last van, want ik zwem bijna nooit in de zwembad. <laughs> dus, maar als je op een camping staat en je haar wordt groen, gebruik dan tomatenketchup werkt heel erg goed. En preventief gebruik dus een lief conditioner om je haar te beschermen tegen het gloor. Sowieso als je blond haar hebt moet je, je haar extra goed beschermen tegen de zon, de zee wat water, dus altijd iets beschermends aanbrengen. Een leave-in conditioner zoals zo'n spray die ik net liet zien. Iemand vroeg ook, ik ben heel erg bang dat mijn haar geel wordt als ik het ga blonderen. Um, mijn haar is altijd geel als ik het heb geblondeerd. Als je het laat oplichten bij de kapper of als je het zelf blondeert. Het wordt altijd geel en daar is dus silver shampoo voor. Om het gele uit je haar te trekken en te zorgen dat je haar meer asblond wordt zoals mijn haar. Um, de betere kappers die um, stoppen vanzelf al een leave-in conditioner in je haar. Of die stoppen een conditioner in je haar van masker. Wat al een beetje zo'n um, zilver shampoo effect heeft. Waardoor je haar super mooi eruit ziet. Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ze dat niet doen. En dan loop je echt met een strooigeel hoofd uit de kapsalon. Dat is niet de bedoeling. Ik geef dat ook gewoon aan bij je kapper van. Dit is de geel, dit vind ik niet mooi. Um, zorg maar dat het nog iets asblonder wordt. Ja... Um, yeah. Um, ze hebben, alle kappers hebben wel een treatment, een zilver shampoo treatment daarvoor, dus um, wees daar niet bang voor. En als je het dus zelf blondeert, uh, laat dan zilver shampoo 20 minuten inwerken nadat je het hebt geblondeerd en daarna is je haar niet meer geel. Garandeer ik je. <laughs> Iemand vroeg, hoe krijg je jouw haarkleur? <laughs> nou, op dit moment um, uh, highlight ik alleen de bovenkant van mijn haar. Je ziet het ook een beetje, want ik heb een donkere inkijk. Maar dat is graag wat ik op dit moment wil. Ik wil het niet meer zo paten en blond als ik vroeger had. Omdat ik merk dat mijn haar van achteruit gaat. En ik wil het juist weer langer laten groeien en dat het beter is van kwaliteit. Dus als ik jullie een klein sneak peek wil geven. De onderkant, deze kant, die kleur ik dus ook niet meer. Omdat ik wil dat straks de onderkant wat donkerder is en de bovenkant wat lichter. Dus als je dan zo door je haar gaat... Dan heb je een heel mooi highlighters effect. En je haar is nog licht, maar het heeft ook een donkere ondertoon. Dat vind ik echt heel erg mooi. En het is minder slecht dan heel je haar blonderen. Dus daar ga ik op dit moment voor. Dus als je mijn haarkleur wilt, dan kun je het beste naar een kapper gaan en duizend highlights laten zetten. En daarna heb je ook het effect wat ik heb. Het is best wel prijzig. Als je het vergelijkt met naar de kapper gaan of zelf blonderen. Zo'n zelfblondeerpakje heb je voor 17 euro. En voor een tientje als je naar de wat uh, gaat en hij is in de actie. En bij de kapper kost het je echt wel 70 of 80 euro. Mijn kapper is heel erg duur. Dus als ik mijn hele haar zou laten uh, highlighten. Dan zou ik denk ik wel iets van 140 euro kwijt zijn. Ja, Zo prijzig is het. Maar ze doen het heel erg goed. Dus ik ben er helemaal prima mee. Het maakt mij niet zoveel uit. Dus als mijn haar er maar mooier van wordt. <laughs> Nou, ik hoop dat ik zo een beetje jouw vraag heb beantwoord. En hebben jullie nog andere vragen? Of dingen die je wilt weten? Of dingen die je wilt opmerken? Of misschien heb je zelf een bepaalde kleur en wil je weten hoe jij je haar zo blond kunt krijgen? Laat dan een reactie achter. En geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Um, ik word zo blij van nieuwe abonnees. Dus abonneer even op mijn kanaal als je vaker van deze video's wilt zien. En ik wil je heel erg bedanken um, voor het kijken. En ik zie je graag de volgende keer. Doeg! Muah!